Ik kan niet nadenken we zoveel. Ehm, um, waar gaan we de... uit? Oh, nee. Top top voor de borster. Goedemorgen, nou ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik ben al up and running. Ik voel me super productief vandaag. En uh, ik heb me al gedoucht en ik heb al mijn haar gedaan en mijn make-up gedaan. En ik heb zelfs al afgewassen in de keuken. En um, Ik wil vandaag een aantal dingen ondernemen, want ik voel me echt super... Ik weet niet, ik voel me gewoon heel erg productief. Ik heb heel erg veel zin om dingen te gaan doen vandaag. En ik uh, werk vandaag thuis, dus dat is heel erg chill. Oh ja, en mijn outfit vandaag... Dat is uh, dit jurkje van de H&M. Ik dacht lekker zomers, maar het kan zijn dat ik halverwege de dag denk, oh toch niet. Want hij is namelijk niet heel open hier. Hij is best wel gesloten. Zo so, ja, hier word je natuurlijk niet bruin. als dus ik vandaag ook nog ga zonnen. Maar het is echt een schat van een jurkje. En ik ben er echt dol op. Het is ook gewoon katoen, dus het draagt echt heel erg lekker. Dus ik moet nog ontbijt maken. En ik dacht, ik maak lekker fruitsmootie vandaag. Ik heb fruit in huis, dus waarom niet? Mijn hele koelkast is trouwens echt... Staft met, met groenten. Ik ben echt zo. Ik ben echt super gezond bezig deze week. Ik ben heel trots op mezelf. Nou, dit zijn de ingrediënten die in mijn smoothie gaan. Kokosmelk van Albert Heijn. Die is net wat goedkoper dan die van Alpro Soja. Een banaan. Hij ziet er bruin uit omdat ik hem in de koelkast heb gestopt. En ik heb geen idee. Maar een bepaald soort banaan wat ik op de markt koop. Die worden altijd bruin als ik ze in de koelkast stop. Maar ik wil niet dat ze te snel. Um, dat ze te snel rijp worden. Dus hij is nog niet super rijp. Maar je ziet er aan de buitenkant wel erg bruin uit. <tus> en uh, sinaasappelsap. Het is een super grote pers sinaasappel Van de Albert Heijn. Niet dat ik een sinaasappelpers heb. Maar ik knijp ze gewoon uit. En het werkt ook goed. En lekker een peertje. Oké, okay, daar gaat hij. Zo jongens. En ik ben nog iets vergeten: ik had er nog een beetje kaneel doorheen moeten doen. Want dat is zo lekker. Het is dus ook nog een beetje kaneel. Zo door. Zo. Nou, ik ben benieuwd. elke dag smaakt het toch weer anders. Ook al doe je er precies dezelfde ingrediënten in. Zoals die peer net iets rijper, de banaan net iets rijper. Smaakt het toch weer anders. Maar ik ben benieuwd. Mm, goed gekeerd. Oké, okay, wat ik vervolgens nu ga doen, is uh, mijn make-up voorraad opruimen en de rest van mijn kamer. Want ik heb hier ook nog allemaal wasgoed op het bed. En dat heb ik allemaal niet opgeruimd. En ik heb ook een hele handige kast, maar niet heus. Want alles wat ik hier, <laughs> hier gooi, dat is van... Oh, ik kan ik nu even niet aan, maar ruim nog op. En uiteindelijk wordt die berg zo groot en is zo'n bende. Dus dat ga ik ook opruimen. Gisteren heb ik bij de Cool Cat twee crop tops gekocht. Heel erg leuk. Gewoon van katoen. Uh, twee kleuren grijs. Een beetje fluorroze En ook nog deze chokers. En um, dus ik vind crop tops heel erg leuk. Zeker voor de zomer. Dus ik dacht van ik, uh, ik heb nog een paar rokjes erbij nodig voor op die crop tops. En ik zag bij de... Um, bij de H&M. Heel leuke rokjes voor 10 euro. Gewoon van die stretch rokjes tot op de knie. Echt een heel leuk model. Dus daar ga ik straks even voor kijken. Toen dacht ik, ja, bij de Primark kan ik ook nog even kijken, want daar hebben ze vast ook van die rokjes. En misschien nog wel iets goedkoper. Dus. Maar eerst opruimen, want ik voel me... <laughs> want ik ben nog gemotiveerd om nu alles op te ruimen en straks wellicht niet meer, want het wordt vandaag heel erg warm. Dus uh, eerst opruimen maar... <laughs> Zo, nou, als je even rondkijkt. <laughs> het is echt veel meer opgeruimd. Ik ben best wel trots op mezelf. Best wel snel gedaan eigenlijk. Nu kan ik lekker aan het project gaan werken: even koffie maken en dan even kaart aan het werk. Daarna iets leuks doen, naar de Haan shoppen. En dan vanmiddag lekker in het zonnetje. En vanavond zien we wel weer verder. Oh ja, en mijn um, make-up laden opruimen. Deze, super rommelig. Dat doe ik dan wel een keer in een aparte video. Make-up op stash opruimen of zo Dat lijkt me wel leuk. Nou, ik ben lekker aan het werk. Hier op de bank. En ik kom al best wel ver. Dus ik hoop eigenlijk dat ik gewoon nog een groot deel gedaan krijg voor vanmiddag. En dan kan ik dan echt leuke dingen gaan doen. En ik moet natuurlijk ook een beetje bijtannen in de zon straks. Ik ook echt zoveel zin in, maar ja, nu dus eerst nog eventjes door met werk. Oh, moet je kijken jongens, die zon. En dat komt zo mijn woonkamer binnen, echt heerlijk. Oké, okay. back to work. Oh, nou, het is inmiddels vijf uur en ik heb vanmiddag lekker gewerkt aan mijn project en ik heb ook nog wat geshopt. En ik moest mezelf echt inhouden, want ik ging eerst naar de New Yorker en toen zag ik wat leuke hokjes. Maar waren het waren toch weer net niets. En dan ging ik naar de H&M en als ik bij de H&M kom, ja, dan zie ik echt alleen maar leuke dingen. Maar ja, het is niet zo dat ik een geldboom in de tuin heb, groeien, of in mijn geval op het balkon. Dus dan moet je toch keuzes maken. En ik dacht, ja, oké, okay, ik kom voor hokjes, voor bij die crop tops. Dus laat ik me daar gewoon op blijven richten. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik had mijn eigen tas meegenomen, omdat ja, je moet tegenwoordig betalen. En ik vind het vanuit duurzaam oogpunt wel goed om zelf mijn eigen tas mee te nemen. Even kijken, dit is het eerste rokje dat ik heb gekocht. Het is gewoon echt zo'n standaard modelletje in anthracite, donkergrijs. En ik dacht, dit is ook leuk voor op kantoor, want hij is namelijk over de knie. En je kunt hem heel hoog dragen in je taaien, maar je kunt hem ook wat lager dragen. En gewoon helemaal van trico. En hij is ook dubbel aan de binnenkant. En dat is zo fijn. Deze heb ik ook gekocht. Eigenlijk hetzelfde model, maar deze is dan enkel. En dat is dus wat dunner, maar dat is ook best wel prettig voor het voorjaar, dat het niet te dik is. En ik zag een meisje die droeg, maar toen dacht ik, oh die is zo leuk, die moet ik meenemen. En ze waren allebei een tientje. En even kijken. Oh ja, ik heb ook nog deze gekocht. Kijken. Dit is hem maar ook... Zo'n trico rokje, maar net wat korter. En die was 7 euro. En ja, dat is gewoon altijd handig. Voor bij uitgaan. Of even makkelijk aantrekken. Ik ben echt dol op rokjes. En 7 euro was ook een goed prijsje. En welke ik nog meer heb gekocht. En dit is zo toevallig. Want ik had die jurkje had ik gezien uh, in de HM app. En ik wilde hem eigenlijk bestellen. Maar ik dacht. Ja, ik weet niet hoe die valt. En was het allemaal ingewikkeld. <laughs> ik weet niet hoe de kleur zou zijn. En uh, ze hadden vandaag een actie dat je. Uh, vierde, als je vier producten kocht, uh, kreeg je 20% korting op al je aankopen. En toen zag ik dit jurkje en toen dacht ik, ja daar is hij En um, hij heeft een centuurtje en het is een beetje van ja, satijnachtige stof, maar dan polyester. Met een centuur en hij heeft zo'n watervalhals en dat vind ik zo mooi. En uh, het model is gewoon eigenlijk recht verder, dus je maakt hem met het centuurtje, maak je hem dan getailleerd. En aan de achterkant zitten schattige knoopjes. <laughs> en ik dacht, oh dit is echt een perfect jurkje voor straks naar kantoor. Voor nette gelegenheden. En ik was meteen verliefd. En daar was echt maar 15 euro. En nou ja, het was echt meant to be. Daarna moest ik mezelf echt tegenhouden om niet verder nog te shoppen. Dus dat heb ik gekocht. En trouwens gisteren hè, heb ik ook dit hoesje gekocht. Bij de New Yorker. En met al die glittertjes. Schattig hè. Oh, zo leuk. Ik ben echt dol op zulke hoesjes. Ik had al zo'n hoesje van de Hema, maar die was een beetje kapottig. En toen zag ik deze en toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Zo, nou, en dat gaat super leuk Samen met een andere, met crop tops. Oh, trouwens, dit is wel echt ultieme match. <laughs> zo leuk. Oké. Okay. Maar um, ik moet nog even bedenken wat ik ga aandoen naar het terras. Dus um, ga ik maar even kijken wat ik aan ga doen. Ik vind het zo moeilijk altijd op de beslissen wat ik aandoe. Zeker als het zo warm is. Want je wil niet. Je wil er leuk uitzien. Maar niet te bloot. En niet te warm. En nou ja, lastig. Dus ik ga even kijken wat ik aandoe. Nou jongens, het is gelukt. <laughs> ik heb mijn outfit bij elkaar. En ik heb mijn nieuwe rokje aan. En mijn nieuwe crop top En ook mijn ik oh, Moet die camera ervoor hebben natuurlijk. Uh, wacht, ik zal even het draaien met de camera. En een beetje grijs-blauwe hakken eronder. Ik dacht, dat staat wel leuk samen. Eens dus even kijken. Uh... Oeh. Ah ja. En ik heb mijn nieuwe choker om. Ik dacht, dat zal leuk. En make-up een klein tussentje opgegeven, want ik heb even gedoucht. Ik heb gewoon allemaal mijn foundation afgehaald. Eerst even zonnebrandcrème opgesmeerd. dan laag je foundation overheen en poeder. En mijn ogen net iets sterker nog aangezet, want het was er een klein beetje afgegaan in de douche. Dus ik ben eigenlijk helemaal klaar om naar het terras te gaan. Ik heb er heel veel zin in. En uh, trouwens, dus even wennen natuurlijk hè? met zo'n krop uh, zo top, want je voelt je best wel bloed. Maar uh, ik vind het wel een leuke outfit. Ik, uh, ik vind het wel chill. Ik vind het rokje ook heel erg leuk. Ik ben blij dat ik dit rokje heb meegenomen, want ik zat eigenlijk nog even voor deze te twijfelen. Ik dacht, ja, heb ik twee lange rokjes, maar het is toch leuk dit. En dan met een mooi blouseje voor als ik naar kantoor ga, dan komt het helemaal goed. Ben ik al aan het filmen? Ja, je, ja, je ziet de, de seconden. Zie oh ja. Oh. ja, wat ben je aan het doen? Ik ben eten aan het koken voor ons, want we hebben alleen telast. Even wat rosee Wie is ons? Wij als kijkers vallen er net in. We hebben natuurlijk geen idee over wie het gaat. Ja, jij maar. Ons ben ik en dat je you. Hoi, hoi. Wat gaan we eten? Um, broccoli, kip en jij met gebakken aardappeltjes. Mm -hmm. Dat wordt denk ik, weer. Even ja, ja. Dus pas ik meer. Oh, thanks. Dankjewel. Cheers. Cheers. Proost op het weekend. Wat nog moet beginnen over drie dagen. Voor jou is het toch altijd duken? Voor mij wel ja. <laughs> ik hoef nooit iets te doen. Oké, okay, ik denk, waar ga ik de. Moet ik moet even goed nadenken. Ik kan niet nadenken als je filmt. Um, waar gaan de.. Geen o, deze... top eigenschap voor kun je het de voorstel. Nee, dat weet ik, weet al. Nee. Oh, shit. Wat is geen top eigenschap? Als je niet kan nadenken als je wordt gefilmd. <laughs> nee, nee, maar je moet zoveel dingen tegelijkertijd denken. Het is moeilijk hoor. Sta ik er wel goed op. Ja, nee, maar, ja, maar dat weet ik niet. Maar, nou, maar ik denk wel dat het er op het avond even. Het zit er wel gek in. Ja. Ah. Dus, Hoe wil je er voor zeven, huis? Heerlijk. Het ja. ziet er mooi licht voor uit, hè? Ja. Hmm. <laughs> Super, effect. Je brengt hem even in beeld. Mm -hmm. Ja. Ah, wat gaan we vandaag doen, Maat? we kunnen wel. <laughs> We kunnen wel veel avondje houden. Iets uh, op Netflix kijken. En veel? Zeker. Dat is leuk. Ik, sterker nog, ik dacht, ik ga nu al beginnen. Vind je daarvan? Maar ga je. Nee, niet beginnen. Ik moet eten kopen. Niet ja, maar ik, kan, ik, ik, ik ga hier niet heel naar lopen ik filmen. Maar. Waarom uh, niet? Ja, gewoon, ik heb wel wat beter te doen. Ja, maar je snapt hier ja, best goed hoor. Ja, maar je moet, je moet het gewoon zo doen, schat. Nou, eten is klaar. Ik denk dat het lekker is. Ik heb nog even een worteltje toegevoegd aan de broccoli. Extra gezond. En door wortel word je gewoon super snel bruin. En heel mooi bruin. Dus uh, zeker goed voor onze tuin, Maarten. Dus uh, eet smakelijk. Ik hoop dat het lekker is. Enjoy zeg wat. Enjoy. Zo. <laughs> so, nou. Weer het einde van een leuke dag. Um, ik hoop dat jullie deze vlog. Ik kan er echt niet op praten. <laughs> Zo, nou de dag is alweer voorbij. Ik ga lekker naar bed. Even make-up afhalen en dan slapen. Ik ben best wel moe. Het is wel een intensieve dag op zich. Veel gedaan. Nou, ik hoop dat jullie mijn tweede vlog eigenlijk uh, leuk vonden. Dus geef een duimpje omhoog als het zo was. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren als je vaker van deze vlogs wilt zien. En ik zou zeggen, nou alvast slaap lekker. En tot de volgende keer. Doeg!